Het is vandaag maandag en we zijn hier samen met Blondie. Ik ga haar nu even poetsen en spullen pakken, dan kunnen we naar de aqua trainer. Nou ja, ik heb al gepoetst, dat komen jullie zo te zien, we hebben nu heel leuk neus gezien. Ik ga nu even de paeskapjes om doen, om en dan ga ik haar inladen. Oké, okay, kom mee. En zweren en ook daddy's. Ik ook niet. Ik vond krampjes ondertussen. Kom. Da. Die even open. Manny, Pas op. En dat blondie even weer achteruit. Kom. Het is wel leuk meewerken nu, hè? Nee, je niet mee. Ga ik hier om door. Ga ik hier onderdoor. Ga ik hier onderdoor. Dan moet Vast. Eentje erin. Ga hier onderdoor. Even los. Gebel. Hier onderdoor. Maak de blondie even vast. Nou, dat was het dan. Met Het is vandaag dinsdag. Ja, het is vandaag dinsdag. Wij zitten op de ponies zonder ouders. Zijn we buitenrit? Dat is ook voor het eerst voor mij en is het ook voor het eerst voor jou? Ja, ik ga met mijn moeder. Dus. Met altijd mijn moeder? Nou ik ga ook altijd met mijn moeder. Maar vandaag had mijn moeder zoveel vertrouwen in me om samen met Sue te gaan dat we nu gezellig samen buitenrit gaan. We gaan lekker stappen en als het goed gaat ook stukjes draven en galopperen. En als het heel goed gaat kunnen we kijken of de ijsmaker er is en lekker ijsje halen. Want ik heb geld bij me. Aha. Dus, dan gaan we nog even kijken of we dat kunnen doen. Maar nu gaan we vooral even genieten van dit mooie item. We zijn er bijna twee uur onderweg. Twee uur en tien minuten. Ik denk dat hij weg is. Nou, ik stap snel op voordat hij weer hondig euro... Ja, hij is er weer, hij is er weer. Sla weer ah. buik, Sla weer buik! Slaan! Ah. slaan. So <laughs> Oké, okay, let's go! Wat hebben wij net gedaan? Uh, bij de McDonald's een IJs gehad. <laughs> ja. Um, zo ik, ik weet niet of het mag, maar we hebben het gedaan. En er is dus nu geen weg meer terug. En we hebben het ijsje op en dat was hartstikke lekker. Dus mama, als je het ziet, het spijt me niet. <laughs> het, het was hartstikke lekker. Nu gaan wij weer terug naar de stal en heb je zo zitles op? Zin op. Heb je er zin in? Uh, ja, echt best wel. We hebben een rondje hof met een klein stukje maatstijn gedaan. Want we wilden eerst kijken of de er was. Nou, die was er niet, dus dat was wel jammer. Toen dachten we, nou, we hebben toch wel eens een ijsje. Zijn we in McDonald's gegaan? Ik heb gegeerd een stiekje. Oh, nou ja, boeie. Nu gaan we nog meer p afdoen, spullen opruimen. Vaak vandaag een de doen. want die zijn op vakantie joden nog steeds. Ik weet nog niet of mijn moeder gaan vertellen dat ik een nog bij ons ben geweest. Wellicht wordt ze een beetje boos, maar het gaat gekomen. Morgen gaan we als het goed is naar het struintje toe. En dan gaan we kijken hoe dat gaat. Ik ga mijn spullen opruimen. We zijn nu inmiddels een tijdje verder in de zaal met Vronen. Kijk, ik mensen. En samen met Nolan, die is daar ergens. Want die denkt, hoe meringue. Maar gelukkig is die braaf, hè? Nolan. Mag ik dat ze wel zien? En ik ben een paar van Daniel Steven aan het doen. Ik ben er ondertussen aan het logeren. Ik ga zo naar huis toe en dan naar de kruidvat. Want ik had van Kijk gehoord dat je daar allemaal haarproducten kan halen. En dat ga ik voor Blondieurs start halen. Niet eens voor mezelf, nee. Want ik wil dat Lonnie een mooie start heeft bij, de, bij het MK. En Maan, natuurlijk. Dat allemaal hop en top is. Dus uh, dat ga ik even doen. Maar nu ga ik even vrouwentje logeren. Het is best goed. Sjoe en Tess gaan met de ponies naar het strand. Wat een mooi dekje. En wat zou dat nou zijn? Nou, inderdaad. En ook wat, wat een mooie ruimerbroek. Nou, wow, wat een mooie ruimerbroek. Mooie laarzen. Prachtig, maar ook wow. wat een mooi dekje. Wat, wat, wat, wat een mooie pony. <laughs> het is de mooiste pony. Het heeft nou allemaal bultjes. Oh, Ja ik zie vliegen. het. Gat Ik zie het. Oh, goochie. Dus bij de buitenrit gebeurt het denk ik. Want Bel, want Bel ging heel achter toen. Die ging net ook wel Maar Bel, Waarom Bel, Bel die houdt er echt niet van. Hij belt het ook? Het, nee, Blondie laat zich gewoon steken oh, Die nee. heeft geen zin om daar aandacht op te besteden. Belletje. Heb jij ook bultjes op je buik? Of heb jij ze grofschoftelijk gewoon wegge? Een paar is er wel. Bellekind toch? En Bel houdt er ook echt niet van. Nee. Nou, lekker zadelen. Dan gaan jullie op het strand. En dan ga ik met Rick. Ergens ja, even koffie drinken ofzo. Ik ga even controleren. Controleer jij maar. Het open. De andere kant. En de auto moet ook dicht. Die kan ik niet controleren. We zijn op het strand. Ik ben hier samen met Blondie, samen met Sue en samen met Bella. We zijn deze keer niet op buitenrit, maar op het strand. En uh, moeders en Rick, die hebben ons verlaten. Die zijn op het trastje gaan zitten ergens. En die zijn lekker aan het drinken of iets aan het eten. Geen idee. ze aan het doen. Oh, wat is dat eng. Oh my god. En uh, ja, wij zijn op het strand. Vind je het leuk tot nu toe? Ja, tot nu toe. Deze tien minuten. Geweldig. Oh, we gaan, we gaan hierheen, oké. Okay. Ja, dus wij hier overheen lopen. Blondie. Ja, als Blondie gaat, dan gaat Bel denk ik ook wel. Nou ja, denk. Ze gaan al. Ja, denk ik. Zieuw en ik hebben uh, lichtelijk een angst. Leuk, want misschien moeten we zo langs het nu dit stukje Dus als je zo ons ziet filmen met echt van die gezichten van: ik wil dood. dan komt het omdat we daar langs zijn gegaan. Ja. Yeah. En tot nu toe hebben we nog geen mensen nou ons geschreven: paardrijden is geen sport. Ze zijn nog niet raar aangekeken. wel allemaal kindjes die zeggen: oh mijn god, ze paardje. paardjes. We een mensen wel. Zijn die paardrijden geen sport? Uh, nee, die zijn echt wel gelukkig. Ja, maar dat is allemaal positief. Ze zijn nog geen negatieve dingen gezegd, dus daar uh, zijn we blij mee. Oh, er liggen ook allemaal dode gevallen Ik heb hier een klein probleempje. Dre wil niet opstaan. Oh, nou, niet, niet, niet dat hij dat ziek is of zo, maar hij ligt gewoon lekker. en Dre? Dre! Kijk, dat is een mooie hengsplecht die heb ik gemaakt. Nou, weet je, hij is nu al uitgezakt. Kijk, hij was wel mooi daar, dat stukje. Mooi, nu nee, niet meer. Ja, het is natuurlijk vrijdag. Dus dat betekent ook het eind van de week dat was ik even vergeten na al mijn acties, Ik eh, heb volmond steek gelaten en ben maar naar huis gegaan, want er was geen redder meer aan met hem. Dus we gaan nu naar sportschool En dan zie ik jullie heel graag morgen weer bij een nieuwe zondagvideo. Doei! Doeg!